Een lekkere appel voor Mascha en Sintje. Daar is Sintje en daar is Mascha. Het is mooi nog weer. We hebben zelfs nog een kerstboom. Masha, kom eens. O oh, Sintje. Hé, hey, Sintje. Oh, Mascha. Kom maar Sintje. Hé, hey. o oh, Mascha. Kijk eens Mascha. Hé! Hey. Ik heb nog twee stukjes. Alle een stukje. Kijk eens! Hé, hey, Masha, kijk eens! Oh, Masha! Sintje! Super paardjes! Hé! Hey. Oh, niet trappen, niet trappen, niet trappen! Hé! Hey. Sintje! Oh, Masha! Hé! Hey.